Of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Vanwege mijn reizen om ergens te spreken, verblijf ik regelmatig in hotels. En als ik in mijn hotelkamer ben, hang ik gewoonlijk het niet-storen-bordje aan de deurknop, zodat niemand me zal storen. Zo'n bordje aan de deurknop van mijn hotelkamer zal niemand mij kwalijk nemen maar het aan mijn leven hangen is onacceptabel. Is het je ooit opgevallen dat God niet altijd de dingen volgens ons tijdschema doet of op de manier waarop het ons uitkomt? Paulus zegt tegen Timotheus dat hij, als dienaar van God en als prediker van het evangelie, zijn verantwoordelijkheden moest uitvoeren, ongeacht of het gelegen kwam of niet. Ik betwijfel of Timotheus net zo verslaafd was aan gemakzucht als wij dat vandaag de dag zijn. Maar als zelfs hij dat van Paulus moest horen, dan ben ik ervan overtuigd dat wij het nog vaker moeten horen. Het is zo makkelijk om een niet storen bord voor ons hart te hangen uit angst dat Gods roeping ons niet uitkomt. Maar zo missen we veel grote kansen. We moeten onthouden dat wat God ook van ons vraagt om te doen, het meer dan de moeite waard is om alle ongemak en moeilijkheden te trotseren. Hij zal altijd voor ons de weg banen om zijn wil te kunnen doen als we hem gehoorzamen. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik kies er vandaag voor om het niet-storend bordje voor mijn hart weg te halen.